Ja toch boys, ik was even aan het eten. Moi, welkom bij deze nieuwe video. Die hebben we gezien aan die Titel. Dit is eigenlijk het probleem, om zo uit te leggen waarom dat ik eigenlijk mijn YouTube ga stoppen. Voor de mensen. Ik laat even een paar voorbeelden zien. Deze onder. Twee voorbeelden. Ik kan er duizenden laten zien als dus het moet, oké. Okay. Minimaal twintig kan ik laten zien. Mooi. Ja, toch ik dacht ik ga deze week even. Misschien wel deze week echt iets leuk. uploaden, maar ik dacht even, dit moet ik even kwijtraken. naar mijn kijkers. Mooi. voor de mensen, jullie weten, YouTube haalt te veel views, daaraf. Waarom? Weet ik ook niet. YouTube, hoe zij het zien, je ziet dat ik misschien neppe views heb. Ik heb eens een keer geconnect met mijn mail, ik had ook een video aangemaakt, maar die video begon ik gewoon eraf Waarom? Het heeft gewoon 316 views, check even. Hij staat nog op privé, maar YouTube heeft er nog views eraf gehaald. Mooi. YouTube wilde me gewoon niet helpen, ik heb ze een mail gestuurd, ik heb ze nog gesmeekt van hey, YouTube, kom op. Geen ik betaal jullie zelf om dat te fixen. Weet je wat ze deden? Hier. Dit is de kont. Dit is mijn kont dit is de lolly van uh, YouTube. Ze hebben me zo gebald. Maar niks aan het hand, snap je? We blijven nog steeds doorgaan. Je weet toch, love naar mijn fans, love naar iedereen. Je weet toch, die amo. dat was een jongen van mijn school, dat deed ik ook. Mooi, dat boeit mij niet. Fuck okay, ik geef een pro in mijn video's. Mooi, dat je nu maar weten. Adam ook. Gaat sowieso zo, zo doorgaan met YouTube. Ook als ik deze probleem heb, niks aan dan. doen. volgende week, zaterdag, komt er een ene video. Of zondag, ja zondag. Ja zondag toch? Ja zondag komt er een ene video online. Praat er niet veel. Je weet toch, het is gewoon Mister Adam lon. Ratata. Het is gewoon rattata. Ietsa. Ietsa.